Ik heropen de vergadering van de tijdelijke commissie onderzoek ICT. Daar hebben we hebben vandaag een aantal hoorzittingen. Vandaag uh, spreken we met de heer Leter. U bent werkzaam bij de overheid. Ga u straks iets daarover vragen? Ik zeg u even: ondervragingen worden vooral gedaan door mevrouw Fokke en de heer Ulenbelt. Maar de hele commissie is alert. Dus anderen kunnen ook uh, iets aan u vragen. Mevrouw Bruins-Slot, Van Menen, geef vier mevrouw Lemer, um, We zijn u zeer uh, dankbaar dat u hier wilt zijn. Kunt u iets uitleggen over uw verantwoordelijkheid nu bij ICT-project van de overheid? Dat uh, kan ik. Uh, ik ben uh, werkzaam in goed Nederlands, heb ik uh, begrepen, als uh, bedrijfsjuridische adviseur bij het ministerie van uh, Veiligheid en Justitie. Ja. Uh, dat is een uh, functie die is gekoppeld functioneel aan de bestuurlijke leiding van het departement. In dit geval aan de plaatsvervangend secretaris-generaal die de bedrijfsvoering in haar uh, portefeuille heeft. Uh, en daar ben ik uh, met name belast met het geven van second opinions op allerlei vragen van aanbestedingsrechtelijke en vooral ook IT-rechtelijke aard. Het laatste is... Uh, uh, mijn eerste specialisatie. We werken in die functie met ons tweeën. Mijn plaatsvanger uh, Brammer Mens is degene die uh, in de eerste plaats de aanbestedingsrechtelijke kant doet. Maar we zien met elkaar beide aspecten van uh, die trajecten. Uh, ja, en daarnaast uh, ben ik uh, voorzitter van uh, de werkgroep. Uh, in de volksmond heet het geloof ik werkgroep Arbit. Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten, dat is een uh, club die hangt onder de CBA, het wordt nog ingewikkelder, Commissie Bedrijfsjuridisch Advies Rijk, een interdepartementale commissie die kijkt naar allerlei vragen vanuit de aanbestedingspraktijk, maar ook de contractpraktijk van diverse departementen naar uh, aanbestedingstrajecten uh, en probeert daarop algemeen uh, ...geldende adviezen te geven. Daar gaat de collega, collega het zeker met u over hebben. Ik pik even een paar kleine punten eruit. U schreef op 20 januari 2012 in de automatiseringsgids, als het dan over dat aanbesteden gaat... ...marktpartijen vertonen tijdens de aanbestedingen een opmerkelijke rekkelijkheid... ...bij de beantwoording van vragen in zaken hun vaardigheden. Dat lijkt me een prachtig statement. Licht u dat eens toe. Uh, mijn indruk is, en dan hebben we het nu uh, alleen uh, begrijp ik over de uh, opdrachtnemerskant, want er is ook best iets te zeggen over de opdrachtgeverskant. Maar als, u, als we het hebben over de opdrachtnemerskant, dan is die indruk al wat langer dat men uh, al dan niet uh, naar eigen uh, overtuiging uit nood geboren vanwege het moeten participeren aan aanbestedingen. ...erg gemakkelijk uh, bereid is om uh, vragen die in dat kader gesteld worden uh, positief te beantwoorden. Uh, ik was juist daarom ook erg blij met uh, de uitspraak van de rechtbank Zutphen die ik uh, onder andere op het bestuur heb uh, becommentarieerd. Ja, uh, Daar dat dat komt u straks op. Dat ja. uh, het, het het... was harder gezegd. U heeft ja, gezegd: Gouden bergen ja. beloven. Antwoorden geven die voor meer dan één uitleg, uitleg vatbaar zijn. Overmatige aandacht voor eigen commercieel belang. Schrijnend tekort aan professionele verantwoordelijkheid. Ja. In de uh, computerbol heeft u dat een keer gezegd. Hebben we van internet geplukt. 5 juli 2012. Ja. Dat is een hard statement voor iemand die uh, bij een ambtelijke organisatie werkt, viel mee op. Waarom zo hard? Ik weet, ik weet niet of dat een buitengewoon hard statement is. Het, het is een, mijn observatie gebaseerd op een aantal ervaringen... zowel binnen de overheid als ook aan de andere kant. Ik ben ook al wat langer actief in de geschilbeslechting. Uh, dat uh, het bedrijfsleven uh, te vaak en heel bewust de hand overspeelt... bij uh, inschrijvingen op aanbestedingen. En uh, ja, dat heeft... De, de, de kennelijke bereidheid daartoe heeft ook iets te maken met het imago dat de overheid als opdrachtgever heeft. Dat is... De realiteit waarvan ik denk dat we er ook naar moeten kijken. Dat gaat u ongetwijfeld doen, dat heeft u eerder ook gedaan. En die realiteit is dat de overheid binnen het bedrijfsleven, het IT-bedrijfsleven hebben we het erover, ja, toch echt het imago heeft van een opdrachtgever die uiteindelijk altijd betaalt. Waar je eenmaal binnen nooit, nooit, nooit, nooit eenvoudig weggestuurd wordt. En, en zelfs als de hele boel mislukt, toch altijd nog met een tamelijk goed gevulde plaats. Het pand u kunt verlaten. Uh, ik heb ooit eens geschreven: niet alle mislukte IT-projecten van de overheid zijn ook uh, mislukte IT-projecten van het bedrijfsleven. En het een heeft heel veel met het ander te maken. Het is een, een verdienmodel, uh, vrees ik. Eén laatste vraag. Collega's van u op soortgelijke functies zouden wel eens wat kritischer mogen zijn, ik, ik zie dat ...de collega's met wie ik de contacten onderhoud... ...onder andere via de commissie bedrijfsjuridisch advies... ...diezelfde kritiek wel tonen. Uh, ik sta er niet bij of ze hem ook intern zo hard uitspreken. Uh, maar het is wel een, uh, een gevoel dat, dat uh, vrij algemeen door mijn collega's wordt gedeeld. Oké. Okay. Meneer de band. Ja, wij willen graag... Uh inzicht krijgen in de rol van de overheid als opdrachtgever, u schetst net een uh, beetje een beeld uh, dat u opdrachtgever of adviezen geeft aan de opdrachtgever in een wereld van wilde beesten, dat lijkt me de kortste samenvatting als ik uw woorden zo beluister. Hoe vult de overheid zijn opdrachtgeverschap in? Uh. Eerst, eerst toch, toch even een opmerking over die, die uh, kwalificatie. Uh, ik wijs er intern altijd op dat dat uh, misschien slecht rijmt met het professionele, uh, de professionele verantwoordelijkheid die een aantal van ons van het bedrijfsleven verwacht. Uh, maar dat we ook reëel moeten zijn in de omgang met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is, naar mijn stellige overtuiging, niet onze hoeder, heeft ook nooit zo ge uh, gewerkt. We moeten uh, met elkaar bereid zijn te accepteren dat we met een wederpartij te maken hebben, met eigen belangen, met doorgaans ook een ander uh, belang uh, dan wij hebben bij het welslagen van een project. En als, dat, dat is iets waarvan het besef binnen de overheid, vrees ik, niet altijd uh, aanwezig is. Uh, men schurkt uh, bij gelegenheden graag tegen elkaar aan. En dat is niet altijd verstandig. Dan uw vraag over de rol van de opdrachtgever van de overheid. Ik vind dat er aanmerkelijke verbeteringen zijn geweest de afgelopen jaren. Er zijn instituties ook binnen de overheid debet aan. Denk aan de directie DGOBR binnen BZK. Als u die afkortingen gebruikt, moet u ze even toelichten. Zijn we die Dat, nou, meekijken, nou, die, samen mij. die Volgens mij is het directoraat-generaal overheidsbedrijfsvoering. of uh, opdrachtenbedrijfsvoering Rijk of iets dergelijks. Nou, Overheidsdienstverlening Rijk. Organisatie Bedrijfsvoering Rijk. Ik fluister uh, nou, altijd alert. hiermee mee. Uh, daar is veel goed werk in zaken. Ik noem twee, twee, twee namen. Uh, Maarten Hillenaar heeft er juist op IT-gebied veel gedaan. Uh, uh, Siep Eilander heeft er op, op uh, aanbestedings- en contractueel gebied uh, veel gedaan. Er zijn ook veel dingen in gang gezet. Duidelijke verbeteringen als ik dat vergelijk met tien jaar geleden. Maar wat ik dan ook gelijk zie. En ik, ik maak die opmerking dat tussen de regels toch maar gelijk is dat er op dit moment binnen die club een bijna complete leeglopen is. Dat is doodzonde. Het is een, een, een club die uh, goed kan bijdragen aan een verdere positieve ontwikkeling en die hebben we ook hard nodig. Ik, ik, ik laat het erbij, maar ik hoop dat het uw aandacht wel krijgt. Uh, maar nu hebben wij uh, allerlei regels uh, nou, omtrent aanbesteding. Nou om dat allemaal in goede banen te leiden. Die oh. proberen een uh, gelijke positie voor opdrachtgever en opdrachtnemer uh, uh, te scheppen. Oh. Nu lukt dat niet altijd. Wat, wat is nu het probleem? Wat is de kern waarom het in aanbestedingsprocedures niet, uh, niet goed gaat? Uh, ik zie... Heel veel aanbestedingsprocedures uh, langskomen die wel goed gaan, uh, maar ik zie ook, moet ik u uh, helaas toegeven, en zeker bij de hele grote projecten, aanbestedingsprocedures uh, langskomen waar dingen niet goed gaan. Wat is dan het probleem? Uh, in, in die aanbestedingsprocedures werkt aan overheidskant een groot aantal inkopers, daar zitten uitstekende krachten tussen. Maar er zitten ook krachten tussen die op zeker zullen spelen. De hele aanbestedingsprocedure is de afgelopen jaren zwaar gejuridiseerd. Men weet als geen ander dat als het misgaat, dat, of als er verkeerde eisen gesteld worden, of zelfs maar discutabele eisen, dat het bedrijfsleven daar direct op zal reageren. We hebben heel veel zaken uiteindelijk in de rechtszaal moeten beslissen. Overigens met de kanttekening erbij dat vrijwel al die rechtszaken wel door de overheid geworden zijn. Zijn. Maar het is natuurlijk buitengewoon vervelend om daarmee geconfronteerd te worden. Uh, bovendien is de druk intern om die projecten tijdig tot stand te brengen evenzeer groot. Dus de, de, juist de mensen die... Maar we hebben het nu even over de aanbesteding. Ja. aanbestedingsprocedure. Ja, daar heb ik. Ja. Ja, de, de tijd... techniek van het procederen. Ik, ik, ik denk eerlijk nee, of de gezegd... ja, de procedure. Ja, ja, ja oké, okay, ik begrijp dat. De, de, de, de, de procedure zelf. Uh, ik heb de tijd meegemaakt... voordat er aanbestedingsregelgeving was. En uh, ik denk niet... dat dat het, het, het cowboyland is... waar we naartoe terug moeten. Uh, opdrachten gingen, ook vanuit de overheid... Uh, volstrekt niet transparant... naar een kleine club uh, opdrachtnemers. En ik denk dat het... Uh, ...goed is geweest dat de aanbestedingsregelgeving is gekomen. Daarom was ik daar bij de start ook voor. Wat ik vervolgens heb gezien is dat die aanbestedingsregels... ...steeds verder worden verfijnd. Ik vind dat hij veel te veel in wordt gestopt tot aan de dag van vandaag toe. Wat we nu meemaken de laatste tijd is dat er ongelooflijk veel beleid aan toe wordt gevoegd. Daar hebben we ook bij de contracten last van. Ik denk aan regels over uh, duurzaamheid, social return, discriminatie. Het kan zo gek niet wezen of het moet worden meegenomen in die procedures... ...die daardoor nog verder worden uh, gecompliceerd dan ze al zijn. Want het zijn vaak wel lastige procedures... Maar het is te doen. Ik denk ook dat de tools die de aanbestedingswet biedt, dat die op zich... Uh, ...adequaat zijn, dat er mee gewerkt kan worden. Maar uh, ik zie ook dat we, uh, en daarom liet ik dat woord juridiseren vallen... ...dat ze moeten worden uh, geopereerd, ze worden toegepast in een, in een hele kritische omgeving... ...waar niet alleen uh, inschrijvers, maar ook, ook andere partijen met een zeer kritische blik naar kijken. We hebben veel procedures gehad uh, de afgelopen jaren. Uh, soms omdat de concurrentie tot in de rechtszaal werd doorgevoerd. Maar degene die ze moeten uitvoeren... Uh, om in de hoop daarmee uw vraag te beantwoorden. Het, het, de methodieken zijn hanteerbaar. Kunnen wat mij betreft worden, worden toegepast. Maar de omgeving waarin dat gebeurt is buitengewoon lastig. Nu bent u de opsteller van de algemene rijksvoorwaarden bij IT-contracten. Ja. De afkorting liet u al eerder vallen. Arbit. Ik heb dat gelezen, maar het, is, het zijn geloof ik bijna 80 ja. artikelen. Ja. Heeft het... Uh, Gebracht wat u er ooit mee bedoelde toen u mede opsteller was. Meer dan dat zou ik bijna zeggen. Uh, dus, ja, kijk, ik, ik kan me voorstellen, u kijkt van buitenaf tegen, ik geloof dat het 81 artikelen zijn aan. Uh, vooropgesteld, het is één set die. Voor alle verschillende IT-opdrachten: inkoop, advisering, hardware, bijvoorbeeld advisering, detachering, bruikbaar zijn. Dus Dit is het, meer is er niet. Daarvoor waren er zogenaamde binnenlandse zaken modelcontracten, de BZK-modellen, dateren van de begin jaren 90. Daar is heel lang bij gewerkt, wat aangeeft dat het op zich goede eh, modellen waren, maar daar werd per contract een afzonderlijke set regels gemaakt. Als u het vergelijkt met bijvoorbeeld de ICT Office voorwaarden, dan heeft u daar 16 modules met veel meer artikelen eh, dan de IBIT kent eh, in de computerrecht. Uit het hoofd 2011 heeft eh, Dinan Oosterbaan, een bekende advocaat uit de IT-wereld, de Arbit bekommentareerd en die zegt ervan, het is een overzichtelijke en relatief eh, behapbare set van heldere voorwaarden. Ik denk dat, hoezeer ik uw opmerking ook begrijp ingegeven vanuit de behoefte, houd het zo kort mogelijk, dit echt het minimum is. Je, je, je, je kunt niet minder opschrijven en als je dat toch wil doen moet je gewoon dat soort voorwaarden niet maken. Ik wil graag uw reactie op. Wij nodigen hier heel veel mensen ja. uit. En heel veel van die mensen die beroepen zich op geheimhouding. Ja. En nu denk ik dat u daar mede verantwoordelijk voor bent. Is dat zo. Want waarom heeft u in artikel 17 van die algemene voorwaarden opgeschreven dat je een boete van 50.000 euro kunt krijgen als je... ...iets vertelt wat je niet uh, de, de, mag vertellen. De bedoeling van de aanbestedingsregelgeving, ik heb wat dat betreft weinig meer gedaan dan herhalen wat er in de aanbestedingsregeling zelf staat. Daar staat een geheimhoudingsverplichting in. Uh, ook de opdrachtgever is uh, in beginsel verplicht de informatie die hij van bedrijven krijgt te beperken tot gebruik binnen de aanbesteding. Dat lijkt me ook heel zinvol, want er komt... Veel vertrouwelijke bedrijfsinformatie binnen. Uh, dat artikel is herhaald in de IBIT. Uh, en we hebben hem wederkerig gemaakt. Uh, als we uh, informatie lekken van een bedrijf, maar ook als een bedrijf vertrouwelijke informatie van de overheid het kan zijn dat men data onder ogen krijgt uh, uh, systemen van de overheid naar buiten brengt Ja, dan is dat niet wat wij willen en ik zou zeggen, die geheimhoudingsverplichting past logischerwijs in iedere aanbesteding, maakt daar ook uh, uh, onlosmakelijk uh, onderdeel van uit en die, die, die boete die erop staat, uh, als u door heeft gezocht, heeft u in de hele arbeid verder geen boetebepalingen kunnen vinden, het is ook heel, heel sterk beperkt, hè? Dit is de enige die erin staat en ook de enige die die we zelfs getoetst aan de gidsproportionaliteit in stand hebben gehouden. Maar als u hem nu opnieuw zou maken met alles wat er nu gezegd wordt rond ICT projecten ja. waar iedereen zegt ja. ja ik mag het niet vertellen. Ja, stond hij er weer zou in. Die, stond, stond hij er weer ja. in? Ja. Ja. Ja. En waarom zou hij er dan weer uh, in staan? Omdat bedrijven die inschrijven op aanbestedingen erop mogen vertrouwen dat we de informatie die we daar van en over hen krijgen, niet aan derde beschikbaar stellen en ik begrijp uw vraag wel, want dat is natuurlijk ook de blokkade die ik zelf voel als ik hier moet praten over IT-projecten. Ik, ik kan niet, al niet vanwege mijn ambtelijke verplichting, maar afootje hoor je niet vanwege mijn uh, aanbestedingsrechtelijke verplichting hier namen van bedrijven gaan noemen. Ho, Hoe wil ik dat wellicht wel heel graag zou willen doen. D dat snap ik. En we komen straks ook nog uh, op het, het kopje eigenlijk uh, rechtszaken, schikkingen en dan komen we denk ik ook nog even op dit onderwerp. Uh, maar als we het over aanbesteding hebben, hè, want het uh, is nu een aanbestedingswet, maar er ligt nu uh, in Europa weer een, een richtlijn ja. voor. Stel nou dat ik aan u zou vragen, hè, dat is altijd een mogelijkheid als iets voor ligt, dan kun je wellicht iets veranderen. Zou u zeggen wat er nu uit Brussel komt... Daar moeten we echt deze insteek kiezen, want dan veranderen we fundamenteel iets aan ons aanbestedingsrecht. Ja, ik, ik, ik vrees dat we dat met die richtlijnen en ook de uitwerking daarvan in de nationale wetgeving slecht zullen veranderen. Dan moet je aan de bron staan, dan moet je zorgen dat er andere dingen in die richtlijn komen te staan. Ik heb heel globaal een indruk van die richtlijn gezien dat er wat nieuwe dingen in staan. Onder andere waar het gaat over innovaties en afzonderlijke procedure voor gekomen. Wezenlijke wijzigingen zijn wat uitgebreid. Uh, het, het, uh, het gebruik van past performance is iets, iets meer mogelijk dan het tot op dit moment is. Even, even, even, ja. We blijven opzetten dat er ja. ook nog mensen meekijken yes. thuis. Het, past ja. performance is ja. het feit de dat je die ook we als naar opdrachtgever wat er... hebben opgedaan met een bedrijf in het verleden. Daar gaat het om. En dat is nu volgens de huidige aanbesteding. Niet, niet niet mogelijk. mogelijk. Nee, de, de, de, de referenties worden opgegeven door de opdrachtnemer. En, en het is dus niet de bedoeling dat de overheid, en nou, ik begrijp ook van uh, mijn collega dat dat stuit op gelijke behandeling, dat begrijp ik ook als je dat als opdrachtgever wel zou gaan doen. Uh, ik, ik begrijp ook uh, dat u dat vreemd vindt, uh, wat dat, dat vind ik het zelf ook, maar we kunnen heel weinig met ervaringen, slechte ervaringen uit het verleden, anders... Dan uh, wanneer er echt sprake is van een ernstig uh, beroepsfout. En dat is natuurlijk de, de buitenkant van de medaille. Dan is er heel veel aan de hand. Uh, uw vraag. Kunnen we daar iets, iets aan veranderen? Ik vind maar dat is niet meer dan een persoonlijke opvatting. Ik vind de aanbestedingswet eh, om een aantal redenen, zoals hier nu ligt, eh, niet, niet, niet geweldig. Eh, en waarom vind ik dat niet? En dat heb ik ook in het totstandkomingstraject ook, ook aan collega's van u meermalen kenbaar gemaakt, omdat ik denk dat een wet die gaat over aanbestedingen niet alleen door de overheid, maar ook door het bedrijfsleven moet kunnen worden begrepen. En als ik uh, voor het lezen van de aanbestedingswet uh, twee dagen nodig heb om vervolgens te concluderen dat ik de helft nog niet begrijp, ja dan zijn er toch dingen niet niet niet erg goed op papier gezet. Het is weer allemaal omgegooid, de volgorde is veranderd, er is heel veel aan toegevoegd uh, nou begrijp ik wel dat er altijd een hele sterke politieke uh, dimensie op de achtergrond speelt, maar wij zitten hier denk ik vooral op te kijken uh, hoe kunnen we het verbeteren, hoe kunnen we het makkelijker maken en mijn insteek zou zijn zet gewoon eens wat minder op papier. Uh, de, de, de aanbestedingswet is in vergelijking met het BAO besluit aanbestedingen overheidsopdrachten dat daarvoor geldt, uh, lees ik daar uh, ruim drie keer zoveel uh, artikelen in. Dat was niet mijn verwachting toen ik hoorde bij uh, ...het voornemen die wet tot stand te brengen... ...dat daar een spoorboekje voor aanbestedingen zou komen. Ik kan me andere spoorboekjes voorstellen, eerlijk gezegd. En, en, en daar zit een deel van de pijn. We moeten zowel onze mensen als de markt... ...ook een werkbaar instrumentarium aanreiken. En eerlijk gezegd uh, kan ik dat van uh, de aanbestedingswet slecht vinden. Maar als ik nou een stapje terug mag zetten... Ja. ...want u had het net over de richtlijn... ...en toen hoorde ik u ook eigenlijk wel zeggen dat onze invloed... Daar natuurlijk hè, hoe het uiteindelijk straks gaat worden als Nederland niet zo heel erg groot is. Mag ik dan misschien heel scherp de conclusie trekken dat ook al gaan we straks op basis van de richtlijn de boel weer aanpassen in Nederland. Dat we uiteindelijk als het echt gaat over grote stappen dat we alleen maar een beetje aan het rommelen zijn in de marge. Of trek ik dan een heel veel te snelle conclusie? Nou, Ik denk dat die conclusie inderdaad te, te hard is. Uh, er is ook in die nieuwe richtlijn weer het nodige aan jurisprudentie verwerkt. Uitspraken die sinds de eerste richtlijn uh, uh, zijn, zijn, of de tweede zijn gekomen en die inmiddels in artikelen zijn verwerkt. Dat is winst, denk ik. Uh, er de, de zitten ook op andere punten die ik zojuist melde wel mogelijkheden in om dingen te verbeteren. Maar, Waar we heel erg voor op moeten passen is dat we er zelf weer een slag tussen gaan maken. De aanbestedingswet zal ook weer gewijzigd moeten worden. Daar is veel commentaar op geweest toen dat ding afkwam. Toen is al gezegd, er komt heel binnenkort een nieuwe richtlijn, kunnen we daar niet beter op wachten? Ik behoorde tot de groep die dat vond. Uh, maar. Ik, ik denk dat we, kijk, we, we kunnen natuurlijk niet uh, met vrijheid blijheid uit die richtlijn gaan putten. We zullen gewoon het ding moeten implementeren en in die aanbestedingswet moeten overnemen zoals die is. Uh, gaat dat tot verbeteringen leiden? Ja, op onderdelen wel, op andere mogelijk weer niet. Er komt heel veel bij steeds en ook nationaal komt er steeds meer bij. Maar nu vinden er in de... Uh... In de markt allerlei discussies plaats. Voor een deel kan het al wel van de aanbestedingswet, voor een deel kan dat nog niet. Over marktconsultatie, concurrentiegerichte dialoog. Wij hebben de indruk dat, dat wat goed bedoeld is, niet van de grond komt. Wordt dat nou gehinderd door die ingewikkelde pak papier rond. De nee, u, u, de thema's die u noemt, denk ik niet. De concurrentiegerichte dialoog stond al, staat al in de huidige aanbestedingsregelgeving. Ook die wordt. Iets eenvoudiger gemaakt. Uh, het is nog altijd wel aanbesteden voor gevorderden. Ik zie hem heel weinig. En ook op IT-gebied. Ik heb hem één keer binnen justitie gezien bij een IND-traject, is die toegepast naar nou, verluid. Maar dan moet ik afgaan op de indrukken van degene die daar kort op zaten. Uh, naar tevredenheid van de markt. Voor wat dat zegt. Uh, ja, geef als u wil in twee alinea's uit. Wat die concurrentie-dialoog die ja, concurrentie, die concurrentie die is. de concurrentie moet, moeten we eigenlijk, als ik dat in twee regels moet doen, uh, zien als een, een procedure waarbij de opdrachtgever. Uh, nou, ga ik een beetje in uiterste praten. Eigenlijk, die weet alleen dat hij een probleem heeft, zoekt een oplossing, heeft geen flauw idee of er überhaupt een oplossing is en hoe die eruit zou kunnen zien een IT-oplossing, dat schuift de markt aan. Ik heb uh, mevrouw Wildvank hiervoor horen zeggen dat ze daar liever niet bij zit, uh, althans dat ze daar bezwaar tegen heeft, omdat ze dan met concurrenten aan tafel zit. Dat is wel een probleem van de uh, concurrentiegerichte dialoog, maar die wordt ook in de systematiek wel opgevangen door geheimhoudersverplichtingen, door ook te betalen voor de ideeën die daar geventileerd worden, bovendien als zij dacht te hebben begrepen dat ze daar met de concurrenten aan tafel zit, Is dat niet waar? Er wordt echt individueel gesproken. En uiteindelijk wordt dan een oplossing in de markt gezet die wordt aanbesteed. Maar dat bedrijven eh, bang zijn dat het cherrypicking wordt. Hè, dat overal is uit wordt gehaald. En dat een derde met de opdracht weggaat. Dat is een gehoorde klacht bij de Competitive Dialogue. Marktconsultatie. Daar hebben wij nooit zo moeilijk over gedaan uh, op justitie. We doen dat en, en, en uh, alleen proberen we dat wel zo te doen dat we daarmee niet uh, de aanbestedingsprocedure voor de voeten gaan lopen. Dus we nodigen veel partijen uit. Liefst met elkaar, stellen vragen die gelijk zijn. U wel het open, maar in slot dan een tussenvraag. Ja. U refereerde inderdaad aan mevrouw Wildvank uh, tweeënhalve week terug. Er was een andere spreker ook tijdens de... Bijeenkomst, hoorzitting van 2,5 week terug, die aangaf dat hij nog een ander bezwaar zag aan de concurrentiegerichte dialoog. En dat was dat de overheid zijn ziel aan de markt uh, overlaat. Om het zo maar te zeggen, wat bedoelde hij daarmee? Ja. Is dat de overheid, omdat hij geen kennis heeft, blanco met de markt in overleg gaat? Hij zegt ja, dat is niet altijd de sterkste positie die je kan kiezen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik, ik, ik vind dat ook. Het begint er bij mij bij, als je niet weet wat voor opdracht je wil verstrekken, eh, dat je dan maar eens in de spiegel moet kijken en moet beginnen je af te vragen of u überhaupt een opdracht moet willen verstrekken. Eh, dat, dat is wel een probleem. Het probleem is ook in de dialoog met de markt, ik, ik hoor daar hele verschillende reacties op. Als wij te veel specificeren, is dat de klacht. We hebben teveel gespecificeerd. Uh, als uh, uh, vanuit de, de, de niche sector uh, plotseling wordt geroepen dat BVP de oplossing is, uh, dan moeten we juist weer niet specificeren, want dan ligt alle verantwoordelijkheid bij de markt. Die moet het allemaal zelf doen, maar dan is dat de oplossing. Ik, ik, ik vind dat lastig. Ik zou me overigens kunnen voorstellen dat je bij die marktconsultatie, waar de heer Hulmeelt uh, net een vraag over stelde of een opmerking over maakte, dat je daar ook maar is aan de markt vraagt, hoe zou u nou zelf het liefst willen zien dat wij die opdracht gaan specificeren? Eh, moet dat heel nauwgezet gebeuren of vindt u dat dit juist een thema is dat zich leent voor bijvoorbeeld functioneel aanbesteden, waarbij we eh, ons beperken tot het formuleren van het probleem en vragen om een oplossing? Eh, de markt is in ieder geval in haar reacties daarop volstrekt niet eenduidig. Eh, wat we doen wordt doorgaans als verwijt gebruikt als het misgaat voor het misgaan. Of we nou heel functioneel gespecificeerd hebben. Over specificeren zie ik bij justitie overigens vrijwel helemaal niet meer. De meeste gaan er gewoon functioneel uit. Uh, en uh, te weinig scope hebben aangegeven op het moment dat we heel functioneel hebben aanbesteden. Dus er is altijd wel wat. Nu, horen wij, nu hoort de commissie dat uh, een betere manier van aanbesteden zou misschien zijn dat je niet alleen maar kijkt naar de prijs, maar ook naar de prestatie. BVP noemde u dat net al, dat je... Naar de prestatie uit het verleden biedt meer garantie voor de toekomst dan de laagste prijs. Nu zegt u dat dat uh, schipbreuk zal leiden, als we dat zouden toepassen, uh, op het aanbestedingsrecht. Uh, ja, uh, kijken naar prestaties uit het verleden is uh, vanuit de opdrachtgeverskant niet mogelijk. Dat kun je niet eisen. Of je dat met... Een handig formuleren van selectiecriteria en daaraan gekoppelde kerncompetenties misschien nog voor elkaar zou krijgen, laat ik mij in het midden, maar dan moeten we de casus bekijken. Nou, liever niet. Kan dat? We hebben het even over BVP, dat is Best Value Procurement. En onze hoogleraar zegt, gebruik daarna maar voor prestatieinkoop. Wie is die hoogleraar? Meneer Henkema, oud-taalpuntige. Ja, dat is geen ICT, maar we willen in gewoon Nederlands praten over het probleem prestatieprijsaanbesteding ook goed en de vraag is dus ja. in de markt wordt wel gedacht het kan eigenlijk helemaal niet onder de huidige aanbestedingswet ja. en ik hoor u in een bijzin zeggen dat heb ik ook anderen wel eens horen zeggen ja het kan eigenlijk best als je het maar een beetje handig omschrijft kan dat nou wel of kan het nou niet ik denk dat het niet kan en ik ben ook niet zo'n voorstander van een beetje handig eh, opereren al was het maar omdat de ervaring leert dat we dan vrijwel altijd met de markt in discussie raken tot in de rechtszaal toe uh, misschien, misschien mag ik, uh, kan ik volstaan te zeggen. Ik, kijk, de, de, de ketologie die ik ook bij Best Value Procurement, en dat horen we bij Agile en alles. Hè, dat is altijd uh, waardecreatie, prestatieinkoop, uh, de markt haar professionele kennis in laten brengen. Ik hoor niks als ik dat lees. Wat ik niet ook gewoon bij een aanbesteding wil. Wa waarom heb ik daar uh, BVP of Agile voor nodig? binnen de overheid is uh, en, en nog nog even één ding de BVP bestaat ook helemaal niet. Hè. Er is een Amerikaans zeer extreem model, ik geloof dat die meneer eh, Kashiwaki heet die dat bedacht heeft. Da daarvan is binnen eh, de, de, zeggen, de juristen die zich met aanbestedingsrecht bezighouden wel ongeveer eenduidig de eh, indruk dat dat zich niet leent voor toepassing binnen de Europese aanbestedingsregels, omdat het veel te ver gaat. De, de, de, in de meest extreme Amerikaanse variant stelt de opdrachtnemer ook zelf zijn contractvoorwaarden vast, dus die bepaalt zijn eigen contractvoorwaarden. Ik, ik zou willen zeggen, op basis van wat ik tot nu toe in de markt heb gezien, zou ik dat niet doen. Eh. Maar gedraagt u, heel veel mensen vergelijken zichzelf met de overheid, of de, vergelijking maken, maken de of vergelijken de overheid met gezinnen. Een gezin wat aanbesteedt, ja. uh, die ja. vraagt aan de buren, wie is hier in de buurt, kan het beste met dak maken. Ja. En die vraagt uh. die referenties en dan kom je uh. bij iemand. Uh. En dan weet je zeker, dan komt het goed. Ja. Uh. Dat is wat ze eigenlijk ja. voorstellen. Ja, en u zei, is. dat leidt schipbreuk. Nee, nee, nee, nee. Dat kan de overheid zou dat niet kunnen doen. Nee, we ik, weten, nee. deze mensen kunnen dit en dit en dit goed. Nee. En die mogen we dan niet... Uh, ik, kan, ik, kan best, ik kan best uh, heel veel vragen stellen... die in een aanbestedingsprocedure... die mij veel gaan vertellen over de kwaliteit van degene... die zich als inschrijver aanmelden. Het enige dat ik niet kan doen... is keihard vragen naar past performance... Ik denk niet, daarvoor heb ik te veel goede aanbestedingen gezien met uitstekende opdrachtnemers, want die zijn er gelukkig ook dat dat in de weg hoeft te staan aan een geslaagde aanbesteding. Ik wil graag nog één ding over die BVP zeggen, want dat is denk ik toch van belang. Uh, die commissie Bedrijfsjuridisch Advies, uh, die ik eerder heb genoemd, heeft uh, ook daarover uh, advies uitgebracht omdat we in Nederland een fors aantal varianten van die BVP op een of andere moment zagen verschijnen. Overigens is Nederland, bij mijn weten, een van de weinige landen in Europa die daadwerkelijk iets probeert te doen met BVP. En omdat we daar met elkaar van vonden dat er toch wel heel veel voorzichtig uitgedrukt juridische haken en ogen aan zitten, is er een nieuwsbrief van die club uitgegaan, van die CBA, waarin nadrukkelijk op die punten wordt gewezen en wordt gezegd, wil je het? Daar toch gebruik van maken. Bedenk dan dat een onverkorte toepassing van het Amerikaanse model juridisch onhaalbaar is. Absoluut niet doen, veel te riskant. En kijk per geval welke onderdelen je daar eventueel uit kunt gebruiken. Dus er wordt incidenteel op onderdelen gebruik van gemaakt, maar een onverkorte toepassing van BVP, het Amerikaanse model, is in Nederland volstrekt onhaalbaar. Ja, u zegt het is onhaalbaar, dat geloof ja. ik direct als u dat zegt, uh, juridisch gezien. Maar is ja. het ook onwenselijk? Zou het wel zo moeten zijn dat het haalbaar zou zijn? En zou dat een ja. inzet van Nederland ja. bijvoorbeeld ten aanzien van die richtlijn moeten zijn? M meneer Vermeede, ik, heb, ik ben er volstrekt niet van overtuigd dat we met dat model, als we het wel zouden meer winst gaan behalen dan we tot dusverre met de gebruikelijke aanbestedingsmethodiek kunnen behalen en ik vind bovendien dat het doordrenkt is, en dat is altijd een gevaarlijk statement, maar ik maak het toch van een bijna blind vertrouwen in de leverancier en ik ben heel benieuwd of u, als u straks met uw onderzoek klaar bent, de overtuiging mee toegedaan dat er enige aanleiding is om dat vertrouwen ook te geven. Nou, dat, is, dat zullen we zien. Uh, maar wat we in ieder geval zien is dat een aantal ICT-projecten, grote ICT-projecten mislukt zijn. En dat is een van de redenen dat deze commissie in het werk is gesteld, aan het werk is gezet om te kijken hoe we dat in de toekomst nou beter kunnen doen. U komt nog uit de tijd dat er nog helemaal geen aanbestedingsregels waren. U zei net van in die tijd gingen de opdrachten uiteindelijk naar een kleine groep leveranciers. Wat is er nu werkelijk veranderd en verbeterd sinds... Dat enorme, uh, die enorme juridisering, laat ik het maar zo zeggen, van de aanbesteding. Wat ja, is er beter gegaan? De, de, de, de juridisering u... is een wat mij betreft ongewenst neveneffect geweest. Daar de, dat deed ik uw uh, overhoole kritiek op dat punt in. Wat is er beter gegaan? De mededinging op de markt is aanzienlijk verbeterd. Bedrijven die nooit kansen kregen, hebben kansen gekregen. Ik denk ook dat je zonder aanbestedingsregels het MKB sowieso kunt vergeten. En, en uh, ik, ik vind dus dat het aanbestedingsrecht... De, de basisprincipes daarvan een, een, een, een bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de medelingen op de markt. En dat is goed. De overheid geeft belastinggeld uit. En bedrijven hebben er ook recht op dat die gelden eh, niet alleen in één hand terechtkomen. Of nou, gechargeerd of in een, een aantal beperkt aantal handen. Maar dat alle bedrijven kansen krijgen op diezelfde markt. We gaan even voor de voor een hand onder, Maar ik heb nog één aanvullend vraagje. Het kan, kan me niks schelen hoe u het noemt. Maar u zei dat u de verwondering van de commissie deelde dat het raar is als een bedrijf slecht gefunctioneerd heeft in het verleden, bijvoorbeeld bij de overheid, een leverancier heb ik het over, dat je die leverancier daarop niet mag beoordelen. U noemt ja. dat pas ja, dat En of dat ik. nou in die BVP ja. zit, of kan me niks schelen. Zou u het nuttig vinden als op welke manier dan ook in die nieuwe aanbestedingswet de mogelijkheid om een leverancier te toetsen op wat hij er in het verleden van gebakken heeft zou worden meegenomen nou, mijn antwoord is dat ik dat uh, positief zou vinden en dat ik voorstel dat de wetgevers heel goed kijken maar dat gaan ze zeker doen nou, ik geloof zit hoofd... hier in huis? ze zitten hier in huis nou ik meen dat het artikel 76 uit de richtlijn is uh, maar dat kan ik nog nagaan maar er is iets meer ruimte om uh, dan gaat het wel over uh, aantoonbaar uh, veilen en, en ook uh, evident feilen in het verleden in de beschouwingen te gaan betrekken. Meer dan er op dit moment in de aanbestedingswet staat, die gebaseerd is, als u weet, op de oude richtlijn. Mijn antwoord is dus ja. Dank u, zeer. Van Ja, Ik wil graag uh, terug um, waar we het eigenlijk in de inleiding over hadden. Hè? Dat mooie uh, citaat. Uh, Gouden bergen beloven antwoorden geven die voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. Overmatig aandacht voor eigen commercieel belang en schrijnend tekort aan de professionele medeverantwoordelijkheid. Daar begonnen we eigenlijk de inleiding mee. Is dat dan eigenlijk zo dat ICT-aanbieders eigenlijk op iedere vraag van de overheid... Want u zei ook in de inleiding, de overheid betaalt altijd... ...dat eigenlijk ICT aanbieders op elke wens van de opdrachtgever als de opdrachtgever de overheid is ja antwoorden. Nou, dat, dat zou uh, niet ver zijn. Ik kom ook uh, inschrijvingen tegen, voor zover ik die nog zie, waarin er wel genuanceerd wordt. Het probleem, want ik heb het ook wel eens aangekaart bij wat toen nog ICT-office heette en inmiddels geloof ik Nederland ICT... Is waarbij ik probeerde een beroep te doen op het zelfreinigend vermogen van de brancheorganisatie, pak dat gedrag nou eens aan. Ja, maar dat gaat niet, want er zijn altijd bedrijven, en die hebben we ook niet in de hand, die dan toch ja zeggen en die gaan er met de buit door. Daar kun je dus de conclusie uittrekken dat men dat gedrag wel kent. Daarom vond ik nogmaals die uitspraak zo leuk. Maar dat men kennelijk ook onmachtig is... Moet u heel even toelichten, de uitspraak Zutphen. Ja, in, in, in de uitspraak Zutphen is natuurlijk het, het, het bijna de blauwdruk van eh, wat de, de, de gemiddelde manier van werken van een aantal bedrijven is. Je krijgt een inschrijving, er wordt een aantal eisen gesteld, eh, vervolgens zeg je vrolijk ja... In dat geval ging het over een, een, een fatale termijn. Hanse Hogeschool Groningen had een nieuw systeem nodig voor het nieuwe jaar, waarin de inschrijvingen van de studenten zouden komen. Het moest ook op tijd klaar zijn. Ik geloof dat de fatale termijn aanvankelijk eh, op, op, op eh, 10 juni 2000, eh, eh, ik geloof 2010 stond. Eh, en dat moest allemaal binnen twee, drie maanden klaar. Dan zie je in de stukken, uitgebreid vonnis, 23 bladzijden, prachtig, prachtig verhaal. Uh, zie je dat, dat er ook heel veel door partijen over en weer over gesproken wordt. En men vraagt, kan dat nou echt? Ja, uh, als we er niet in geloven, dan bieden we het niet aan. U stelt harde eisen, goed werk overigens van de juristen, maar we gaan het halen. Want juist vanwege dat goede werk gaan we natuurlijk geen risico's nemen. En dan blijkt al heel snel dat die termijnen helemaal niet haalbaar zijn. Nou, ik sla een heel stuk over... Dan sta je daar als advocaat op enig moment in de procedure met de Hans Hogeschool, want die heeft dan toch uiteindelijk twee jaar later tussenzin ook heel slecht natuurlijk. Hè. Als je zulke fatale termijnen stelt, zeg ik altijd, dan moet je er ook zelf in blijven geloven. En dan is het niet heel erg sterk als je dat maar iedere keer laat uitwaaieren. Maar dat gaat over opdrachtgeverschap. Maar daar staat de advocaat van Koerdies, niks uh, mag ik hier rustig zeggen, want een openbare uitspraak, namen zijn er allemaal ingezet, niet geanonimiseerd. Uh, die, ...die staat daar in die rechtszaal... ...en dan is de reactie, ja... ...natuurlijk wisten we al direct... ...dat die termijn helemaal niet haalbaar was... ...maar dat had Hans Hogeschool natuurlijk zelf ook kunnen weten... ...dat is de essentie van het verhaal... ...ik denk dat die advocaat... Uh, ...die zal flink wit weggetrokken zijn... ...want dat is niet wat je je cliënt... ...bij voorkeur uh, hoort, uh, graag hoort, uh, hoort zeggen... ...maar daar kwam wel... ...naar boven, wat we bij zo verschrikkelijk... ...veel aanbestedingen zien... Hè, ...dat men te gemakkelijk... Uh, verwachtingen wekt die helemaal niet te realiseren zijn. Ik heb Chris uh, of uh, Stefan Korvers horen zeggen uh, van die uitspraak dat hij dat niet herkent als een algemeen gedrag van de branche. Ja, ik stel daar tegenover dat de goede te nagelaten, want die zijn er gelukkig ook, dat ik dat wel degelijk herken als een algemene lijn. En hij zegt dan, het is ook geen boze opzet, maar meer uh, zelfoverschatting. Ja, wat maakt het uit? Ik heb toch van beide verschrikkelijk veel last. Ik wil gewoon dat die professionele opdrachtnemer zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar zelfoverschatting, kijk, u, bij de inleiding hanteerde u ook het citaat: de overheid betaalt altijd. En dat vind ik op zich iets anders. Ja. Dat zegt namelijk wel iets over de rol van de overheid. Ja, ja, en hoe ja, kijkt u ja, daar dan naar? Ja, ja, nou ja, ik heb, ik, dat probeer ik ook. En dat heb ik in het verleden ook altijd gedaan. Het is een medaille met twee kanten. Het is, wat mij betreft is dat een, een, een, een template, een, een, een standaard voorbeeld van hoe een groot deel van het IT-bedrijfsleven opereert, een blauwdruk. Aan de andere kant zie ik ook wel in dat men dat kan doen omdat de opdrachtgever op punten onvoldoende strak uh, regie voert. Uh, een van die punten is contractmanagement. Uh, ja, uh, Het is prachtig dat je het benoemt, dus contractmanagement is over, overal nog in, in wording, ook in het bedrijfsleven. Uh, mijn ervaring is dat als je daaraan doet en ook gewoon de huisjuristen bij inschakelt. Dat dat winst oplevert. Ik heb ook eh, directeuren van IT-bedrijven in de loop van de jaren tegen mij horen zeggen. Het is ook voor ons belangrijk dat we scherp gehouden worden, dat we weten dat we daadwerkelijk worden aangesproken en die, die nodig worden afgerekend op de afspraken die we maken. En dat gevoel hebben we heel veel niet. En ik vrees dat die observatie juist is. Dus het is, enerzijds vind ik dat je van het bedrijfsleven een vergaande mate van verantwoordelijkheid mag, nemen, mag verwachten. Aan de andere kant moet je er als overheid ook de setting voor creëren, waarbinnen partijen ook weten, we kunnen hier ons niet alles permitteren. En dat beeld is helaas in de volle breedte anders. En hoe creëer je dan die setting? Want wij zitten hier ja. natuurlijk bij elkaar, ja. we kunnen problemen analyseren, dat is één ding. Ja. Maar we willen ook oplossingen. Ja. Dus wat voor setting... Moet de overheid dan creëren, zodat we hier bij wijze van spreken over vijf jaar niet weer zitten en hetzelfde nou, citaten weer uh, door deze uh, vergader zou kunnen laten gaan? Er, er is een, een, een interessant onderzoek van uh, Marktcap uh, geweest. Ik meen in 2010 en dat vond ik met name interessant. Ze hebben toen uh, een paar honderd hele grote IT-projecten in Nederland uh, onderzocht. Uh, en ook met name gekeken naar de meerwerkkant uh, van die Projecten. En uh, daaruit bleek dat heel veel projecten, het grootste deel, nou, een groot deel van de projecten kende meerwerk. Maar wat zo opvalt in die uitkomst is dat de Rijksoverheid in dat onderzoek, en ik meen dat ze zelfs uh, 500 projecten hebben onderzocht, dat die, uh, waar die, de, de, de bandbreedte van dat meerwerk varieerde van begin 30% tot 67%. En dan zit de Rijksoverheid op die 67%. En dat is. Wat mij betreft bevestigde dat wel, mijn gevoel, dat we uh, te weinig actief sturen op het afrekenen op de gemaakte afspraken. Wie zijn we? In, ja, we is, uh, is geen dus uh, <laughs> het, is, het is de overheid. Het zijn de, de, uiteindelijk de, de bestuurders binnen de overheid waar ik toch vaak uh, van vind. En die zullen hun eigen argumenten hebben. Uh, en, en ik ken die argumenten niet. Ik kan ze ook niet zien. Ik kan naar een contract kijken en ik kan zien hoe een partij uit het bedrijfsleven opereert. En als jurist zeggen: het is tijd om aan te pakken. Bewaak dat juridisch momentum. Ga handelen. Spreek ze aan. Stel in gebreken en reken eventueel af. En dat gebeurt heel erg weinig. Maar u zei, u zei wat eerder in, uh, in het gesprek: zei u dat u verschrikkelijk veel dan citeer ik u letterlijk, veel aanbestedingen op dit gebied mis zien gaan. Heb ik, verschrikkelijk, ik hou niet zo van adjectieven, maar als u dat zegt zal dat wel zo zijn. Ja, ik, nee, maar Daarom vraag ik op, u... Op op welk, en, en waar heeft u... we welk, welk... Nou, hadden de discussie over wat er gebeurde daar met de Hans Hogeschool in ja. de zaak met ja. Cordis. Ja. Ja. Uh, ja, heeft u, daar heeft u over geschreven. Ja. Ja. Uh, sommige ja. mensen denken ja. dat dat is uniek. In antwoord ja. daarop zei u, het gaat verschrikkelijk uh, ja. uh, vaak ja. uh, mis op ja. Ja. deze manier. Ja. Nu vinden wij maar heel weinig procedures. Ja. Uh, als u dat verschrikkelijk veel zou moeten uitdrukken in een schaal van 1 tot 100, op hoeveel procent zitten we dan wat verschrikkelijk veel is bij u? Ik kan niet zeggen dat ik honderden projecten uh, in de afgelopen jaren heb mis zien gaan. Ik heb wel een aantal grote projecten zien misgegaan. En dan is al direct natuurlijk de vraag, wat is de definitie van misgaan? Daar heeft u allemaal al met uh, Hans Mulder en, en uh, Chris Hoef over gesproken. Maar laten we zeggen, in ieder geval, ik vind misgaan als je niet krijgt wat je wil hebben. Ook als je met een heel klein beetje doorgaat, is naar mijn overtuiging, is het niet goed gegaan. Dat zou ik ook misgaan willen noemen. Uh, dat is op het totaal van alle projecten is dat zeker minder dan 50%, maar van de grote projecten gaan er verhoudingsgewijs te veel mis. Ik denk dat het daar ook meer dan 50% is als je misgaan duidt als we krijgen gewoon tenminste niet opgeleverd wat we dachten ooit he, toen we contracteerden te zullen krijgen. En dan, dan is, wat mij betreft, als jurist natuurlijk altijd de vervolgvraag, ja, hoe acteer je dan op het moment dat je erachter gaat komen? Want dat zie je gebeuren op enig moment. He, ik, ik, ik zie, uh, ik kan heel eenvoudig, daar hoef ik geen technuitvoerder zijn, zie dat, zien dat uh, fatale termijnen overschreden worden. Ik kan zien dat het uh, plotseling uitloopt. Dat kan ik overigens niet zien op het ICT-dashboard, want dat vertelt mij daar helemaal niks over. Maar uh, vanuit de informatie uh, uit, uit de achterkant weet ik dan dat er aanzienlijke budget zijn. Maar heeft nou de uitspraak, uh, want well, dat verwachtte u, ja. dat die uitspraak uh, van de rechtbank Zutphen ja. een reinigend vermogen of ja. iets, uh, ja. De uitspraak is van een jaar geleden, ja. de zaak is van drie jaar geleden ongeveer. Ja. Is sinds uh, die, uh, 2000, sinds, 2009 is die geloof ik, 2009. is ja. Is er sinds die uitspraak van de rechtbank Zutphen over deze zaak Ziet u verandering? Uh, nee, nee, nee. Ik, zie, ik, zie, ik zie geen verandering. Ik zie ook niet dat hij dat anders dan voor mij en een paar collega's de nodige aandacht heeft gekregen. En dat, dat veel mensen het wel een interessante uitspraak vinden. Zie ik dat niet direct vertaald in, in, in, in optreden. Wat, wat zou de boodschap moeten zijn? Uh, treed op op het moment dat je ziet dat dingen misgaan. Uh, laat je luisteren op dat moment ook naar de adviezen van juristen, je schakelt ze niet alleen in, maar neem die advies ook serieus. En uh, ja, daar zit als gezicht een wereld achter die ik niet ken. Ik hoor dan opmerkingen als, uh, we doen het toch maar niet, want er komt de continuïteit in gevaar. Of ik kan me ook voorstellen dat het argumenten zijn, als we nu gaan afbreken, krijg ik intern geduvel met de politieke leiding. Ik moet gaan uitleggen dat het project is afgebroken. Mijn overtuiging is dat publiciteit waarbij de overheid in een concreet geval zou afbreken, wat is veel positiever zou kunnen uitwerken, dat dat maar aanmodderen, wat ik ook wel zie. Maar het, het gaat, meneer Ullebelt, ik zie geen tientallen grote projecten jaarlijks mislukken. Het gaat altijd over een paar projecten waarmee wel verhoudingsgewijs heel veel geld gemoeid is. Hetzelfde punt, Van mening. Ja, er zijn ook mensen die zeggen dat er uh, een belang is ook aan de zijde van de overheid of mensen bij de overheid om dat juist niet te doen. Ja. Om er niet bovenop te zitten, om het... Ja. Uh, u begrijpt wat ik bedoel. Ik, ik las dat vanochtend, uh, meneer Vermeer. Ja, uh, daar maar... doet u kennelijk op. Uh, eerlijk gezegd uh, deed ik die opvatting volstrekt niet. Ik zie geen belangen. Ik zie wel onhandig optreden. Uh, ik heb ook volstrekt niet, nooit de indruk gekregen dat er, dat er uh, iets achter zat wat neigt naar een gebrek aan integriteit. Het is wel naar mijn stellige overtuiging een gebrek aan professionalisme. Het is ook naar mijn stellige overtuiging een angst om uh, juridisch op te treden. Uh, en Daarom ziet u ook uh, zo weinig procedures waar de overheid bij betrokken is. Uh, er zijn wel degelijk IT-procedures, uh, ieder jaar komt er een, uh, een tiental voorbij, maar het is vrijwel altijd het bedrijfsleven dat daarin procedeert. Maar u geeft toch heel duidelijk de indruk dat u eigenlijk niet weet waarom het niet gebeurt? Ja, Sluit u ik, dan uit ik, dat er belangen zijn? Kunt u dat vaststellen dat die er ja, niet zijn? Ja, ik, ik ben, wat dat betreft, ik ken de mensen om mij heen wel ongeveer. En uh, het is altijd heel gevaarlijk om dat te zeggen, want dan moet ik uh, persoonlijke inschattingen gaan doen. Maar ik, zonder dat daar aanwijzingen voor zijn, uh, weiger ik dat te geloven. En in de discussies die ik er intern over heb, is dat... Ook niet, zelfs niet op de achtergrond ooit mijn gevoel geweest. Ik, ik, ik vind wel dat er f, soms onhandig wordt opgetreden. En dat leveranciers heel gemakkelijk wegkomen. En niet alleen wegkomen, maar verrijkt wegkomen. Eh, in situaties eh, waarvan ik denk dat, dat dat had aangepakt moeten worden. Natuurlijk moet je dat aanpakken. Je hebt, ik kan nooit een garantie geven. Hè. Ik zit in de rechtelijke macht, dat weet u ook. Eh, maar ook ik kan niet zeggen, eh, als je in deze zaak gaat procederen, eh, dan ga je die winnen. Uh, en gewonnen procedures is leuk, verloren procedures wil uh, de bestuurlijk-politieke leiding natuurlijk al helemaal niet. Uh, ik, ik weet hoe daar gewerkt wordt, ik weet ook dat dat betekent, je moet naar feiten kijken, die moet je waarderen, daar kan de een een andere kijk en waardering op hebben dan de ander. Dus je weet nooit helemaal zeker wat eruit uitkomt. Ik kan hooguit zeggen dat ik denk dat de kans van slagen ruim 50% is. Ik, ik maak niet mee, eh, zelfs niet in gevallen eh, waarin ik zeg, eh, eh, misschien zelfs wel meer dan ruim 50 procent, dat, dat, dat men ook daadwerkelijk zegt oké, okay, dan nou starten we nu met het ontbinden van de overeenkomst. Dat gaan we ook hard doen. Eh, we gaan geen, geen rekeningen meer betalen. We gaan er helemaal geen oprotpremies of dergelijke betalen. En nog, en nog erger, we halen ze helemaal niet twee jaar later nog een keer terug, wat ik ook zie gebeuren. Er eh, is een. een, een, een, een, een een, een hele grote mate van terughoudendheid om daarin te acteren, ook in situaties. Maar dat zeg ik als jurist. Kijk, het als jurist met een redelijk grote ervaring op dat gebied, waarvan ik vind dat er geacteerd zou moeten worden op juridisch terrein, maar het gebeurt niet. En de belangen en de argumenten om dat te doen, die zijn vaak niet duidelijk. En wie is de men die dan? Ja, dat is dan de formele opdrachtgever in het departement uiteindelijk. Eh, kijk, ik ik krijg het niet voor elkaar om een, een grote juridische procedure of een procedure tegen een, een, een, een opdrachtnemer bij een groot uh, traject uh, te gaan starten, zonder dat ik daar de toestemming van de departementsleiding voor, uh, voor krijg. Maar en, dat zou u af en toe wel willen? Ik, ik, er zijn situaties geweest waarin ik dat graag zou hebben gedaan. Ja. En uh, nogmaals, we blijven in de casuïstiek, hè. we ja. gaan niet specifiek aanwijzen, ja. dat ja. hebben we nou helemaal afgesproken, want we zijn op zoek naar de grondtonen. Ja. Maar uh, in veel gevallen komt een eventueel advies... Niet eens bij de politieke leiding, toch? Om dat... te zeggen van er is ongeveer 60% kans. Ja, dat is, dat ja, is, ja, is soep ja, beste minister, maar niet te min. Ik, Als je het ja, op wil uitsteken, ja, zo'n advies ja, bereikt hem toch niet eens. Ik, ik, ik vrees dat u daar heel gelijk in heeft. En dat is ook exact het gevoel van, van mij en mijn collega, dat de adviezen daar vaak uiteindelijk niet terechtkomen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind, ik heel, dat vind ik heel jammer. Ik vind dat de minister in ieder geval zou moeten kunnen kennis nemen van datgene. Wat ik ervan vind. Ik zie er ook vaak uit. Maar maakt dan in dat geval niet de ambtelijke leiding de facto de politieke afweging? Ja, dat is heel uh, ver, vervelend om mij te, uh, om, voor mij om dat te moeten zeggen. Maar dat is natuurlijk de enige juiste uh, feitelijke constatering van, van wat er nou gebeurt. Het komt. Ik, ik aannemende dat het waar is en ik vermoed dat het zo is dat het uiteindelijk niet op het bureau van de minister belandt, uh, uh, wordt het ergens in de zeef uh, gefilterd. Nogmaals, maar daar het, kunnen. Hier, het rare is dat wij allemaal weten, en u ook, dat als het dan echt later misgaat, dat die minister veel harder wordt gegild dan wanneer die eerder het wel had geweten. En dat ze net is uitgestoken. ook doorgaans de boodschap die in de stukken die ik daarover schrijf staat. Uh, maar ik kan niet, uh, kijk de ultieme situatie zou, zou zijn dat ik voorbij een aantal mensen de kamer van de minister nee, inloop. ik sta u niks te verwijten. Ja, maar, nee, ik sta ik kijken ik naar ja, hoe dat ja, ja. in een in ja, invoelbaar geval zou Ik denk dat met u. Dat met u. Ja, ja. En u bent met mij eens, vragenderwijs, dat zo'n minister dat dan gewoon niet te zien krijgt. Dat ben ik niet met u eens als u het zo stellig zegt. Wat ik zeg is dat ik vermoed met u dat het nooit op het bureau van de minister is geweest. Nou, ja. Ik heb het niet kunnen zien. Is dat dan allemaal te, te wijten aan onhandigheid dan wel de onwil om... Uh uh, juridisch, om juridische procedures te, vol, uh, te volgen ja, of door te zetten. Ik, of ik, uh, kunt u ja. nu uitsluiten dat daar ook belangen spelen? Aan de zijde van de overheid. Sluit ik, u dat uit? Ik wil, ik wil dat uitsluiten. Ja, ik ik wil, heb daar dat, nooit enige indicatie voor. Willen, uh, we willen allemaal dat ja, het. Uit, maar ik, maar ik, ik, ik zou het is, niet, toch, wel, het is uh, toch wel bijzonder uh, dat, uh, dat Ik, ik dat heb dat nooit gezien. Allemaal door. Ah, ah. Maar heel veel van die adviezen bereiken de minister niet, het nou, gebeurt heel veel gewoon niet in, in op cruciale... momenten dat het zou moeten gebeuren in uw ogen. Ja, maar we moeten oppassen dat we het niet over gaan kwantificeren, het gebeurt. En ik heb het een paar keer in grote trajecten zien gebeuren, dat ik dacht, ook recent nog, eh, dan zie ik de minister of in het concreet van de staatssecretaris in een bepaald project opereren. En dan denk ik, het kan niet wezen dat hij mijn advies heeft gekend. Eh, en dat vind ik heel jammer. Waarom kent hij dat dan niet? Ja... Uh, yeah omdat uh, degene die hem daarover zouden moeten informeren. dat hoeft overigens niet per se de bestuurlijke leiding van het ministerie te zijn geweest. Dat kan ook via andere lijnen lopen. Welke uh, bijvoorbeeld? Ja, er zitten natuurlijk ook organisatieonderdelen. werken onder, onder uh, de vlag van uh, ons departement. als bestuursdepartement. waar de grip van het, uh, de, de, de bestuurlijke leiding van het departement. uit oogpunt van integraal management. er dus zo buitengewoon klein is. Uh, en, en ja, uh, dat wordt wordt ook wel eens als argument gebruikt. Uh, het is out of my scope. Ik kan daar niks mee. Mevrouw Stot, je heeft op een departement gewerkt, dus die vraagt hier nog even over door. Ook als jurist inderdaad. Ja. Um, um, uh, het niet doorleiden van adviezen in, uh, in bepaalde gevallen. Uh, u gaf net aan in, in de korte tussenzin, dat, gebeurde in, uh, in, dat gebeurt wel eens in cruciale projecten. Als u kijkt naar het karakter van de projecten waarin u vermoedt dat adviezen niet doorgeleid zijn, hoe karakteriseert u dan die projecten? Als projecten waarmee ook de minister naar buiten toe verwachtingen heeft gewekt, naar buiten toe is het natuurlijk in de eerste plaats ook naar de politiek, eh, waarvan degene die in eigen huis dan vervolgens met de uitvoering van het project eh, als formeel opdrachtgever of gedelegeerde opdrachtgever is belast eh, het gevoel kan hebben dat het buitengewoon schadelijk is om eh, gaande de rit te melden dat het wegens eh, gebrek en beter is afgelast eh, daar zit iets achter het is de tanker die eh, moet stoppen en en eh, ja dat zijn ook vaak de trajecten waar ik Heel veel externen die opereren, ook aan de kant van de overheid als opdrachtgever. Uh, Situaties waarin de facto de markt met de markt ziet praten. En dat vind ik heel slecht als je als opdrachtgever wilt opereren. De vraag is of je dat dan überhaupt moet willen doen. Uh, waar... Uh, als de interne adviezen niet welkom zijn, wordt uitgeweken naar grote externe advocatenkantoren met het hardnekkig misverstand dat die daar op dezelfde manier naar kijken als de bedrijfsjuristen. Dat is natuurlijk niet waar. En dat natuurlijk wil ik wel toelichten. Een advocaat is het lietsverlener, meneer Elias, die, die krijgt een vraag en die zal proberen het antwoord te geven wat de vraagsteller wil, wat wordt hij voor betaald. En dan komen de bekende uh, voorbehouden tegen, aannemende dat. Uh, ik ga ervan uit dat die informatie klopt en dan komt er een prachtig advies. Wij als bedrijfsjuristen kijken veel meer vanuit de juridische optiek, is het haalbaar, kan het, mag het of kan het niet. Uh, wat ik bij die projecten vaak zie, zeker als er geen eigen mensen uh, voor uh, beschikbaar zijn, is dus dat men uitweekt naar de buitenkant, dat die advocaten worden bedaald en dat die projecten dan plotseling een heel eigen leven gaan leiden waar ik geen, enkel, uh, geen enkele grip meer op heb, dat is ongetwijfeld ook precies de bedoeling. En eh, waarbij men gesterkt met de adviezen van eh, externen doorgaat, eh, ja, eh, totdat eh, er ofwel iets is waarvan men kan eh, volhouden dat het was wat ooit gevraagd was. Ja, in het slechtste geval men toch moet stoppen, omdat het echt niets wordt. Ook dat heb ik gezien. Het is dus, of het, uw vermoeden is dus dat de juridische adviezen worden minder opgevolgd op het moment dat de maatschappelijke en politieke belangen van een project groter zijn. Ik schat dat in dat het wel juist is, die observatie. Met als verfijning dat de interne juridische adviezen degene zijn waar mijn collega Bruin Slot het over had. Dat er dan bij dure advocatenkantoren met imposante logo's uh, nader advies wordt gevraagd. Ja. Dat meer gewenst uitvalt. En pas twee, drie jaar later de types als leed uh, van intern alsnog een keer gelijk krijgen. Maar er zijn we wel een paar honderd miljoen verder. Dat komt voor je. Ja. Mevrouw Fokker. Ja, ik wil eigenlijk inderdaad nog wel met u verder over de um, praktijk van de ICT-geschillen, want daar hebben we het over gehad. U zei ook van, um, uh, we, dachten, hè, we dachten niet te krijgen wat we moesten krijgen. Dus de procedures zullen meestal over uh, de inhoud uh, van, ja. van, van de overeenkomst uh, gaan. Um, maar als ik u ook net zo hoorde, uh, heb ik toch een beetje het gevoel dat de stap naar de rechtbank niet zo heel snel uh, wordt gezet. Nee. Um, is dan mijn conclusie juist dat eigenlijk de stap naar de rechtbank niet wordt gezet en dat altijd wordt geschikt. Dus dat voordat naar rechter, hè, daar, daar komt men helemaal niet, want men besluit dat schikken beter is. Daar hangt het vanaf wat u onder schik verstaat. Ik, ik zie het, uh, la, laat ik proberen, want het is een beetje flauw om, uh, om, om hier een hele juridische discussie te gaan voeren, maar wat ik zie is... dat Het is lang raden, want mevrouw is jurist. Ja, dat mag, maar dat nee, moeten we vooral niet hier doen, denk ik. Uh, nee, wat, wat ik zie is dat daar een scala van, uh, uh, van, van, van, van verschillende aflopen is. Hè. Het komt voor, heb ik gezien, uh, dat, partijen, dat er plotseling geen project meer was, iedereen was weg en, uh, en er was niks. Tot, eh, en dat is dan de andere kant van de medaille, dat er daadwerkelijk via een, een keurige overeenkomst, een vastnemingsovereenkomst, eh, over en weer wat eh, afspraken werden gemaakt, eh, betalingen werden gedaan. Eh, eh, dus de, daar zitten heel veel varianten in. Eh, schikken in die zin dat beide partijen ook daadwerkelijk rechten prijs geven. Dat heb ik niet veel gezien. Mijn indruk is dat in alle situaties waarin op die manier een project beëindigd werd, dus ook in die verschillende varianten, de, de, de, de opdrachtnemer er niet heel veel slechter van werd. En dat was ook de reden om ooit op te schrijven dat niet alle mislukte IT-projecten van de overheid ook mislukte projecten van het bedrijfsleven zijn. Nu krijgen wij de indruk dat er... Uh niet voor de rechter, wel schikken. Ja. Wat geschikt wordt, is geheim. Ja. Als dat op een of andere manier een beetje ontsloten zou worden, dat wij kennis kunnen nemen van de grote lijnen, de inhoud van de schikkingen, wat zouden we dan leren? U zit daar middenin in die wereld. Wij niet. Voor ons is het geheim. Eh, meneer Ulebeld, ik de schikkingen die ik heb gezien... ...zou ik als jurist, hè, de, de, de afspraken, zou ik als jurist nooit hebben gemaakt. Om de simpele reden dat ik vind dat een opdrachtnemer die niet voldoet aan de verwachtingen die hij heeft gewekt... ...die niet professioneel heeft geopereerd, vanuit gaan dat al die dingen vaststaan, dat er keurig in gebreken is gesteld en ontbonden... Ja, dan houdt het op en dan is in het Nederlands recht de logische afloop dat een partij daarop wordt aangesproken, dat wordt beoordeeld wat de schade is en dat de opdrachtnemer die schade betaalt. Uh, nou, het, het probleem bij IT-contracten, dat hoor ik ook, dat weet ik zelf ook wel, is, is er altijd dat er vrijwel nooit eenduidig één, één partij is aan te wijzen die alles heeft fout gedaan en de ander niets. Daarom wordt er waarschijnlijk ook zo weinig over geprocedeerd, maar het gebeurt wel. Uh, u, uw vraag over uh, wat zouden van die schikkingen leren, ja, ik denk niks meer dan wat ik u nu zeg, dat het vanuit een juridische optiek naar mijn overtuiging uh, soms schikkingen zijn waar ik uh, mijn handtekening niet onder zou zitten. Uh, en waarbij vind ik ook veel te veel wordt weggegeven, maar ik ken, als eerder gezegd, niet de argumenten die het management noop die dingen toch af te sluiten. Ja, dan nou moet ik voorzichtig natuurlijk de kant van meneer van Meening weer uitkijken. Uh, ik heb daar de, de, de stellige overtuiging bij dat het vooral bestuurlijk, soms politieke argumenten zijn die maken dat het gaat zoals het gaat. Uh, en, en meer valt er niet van te vertellen. Als ik ze als jurist moet beoordelen, maar dat doe ik niet, want ze zijn geheim, euh, naar buiten. Dan euh, zou ik euh, daarvan zeggen, ja, dat hadden we beter niet kunnen doen. U heeft de Kamer een controlerende rol. Zou het de controlerende rol van de Kamer helpen als zij desnoods onder geheimhouding die schikkingen langs zouden zien komen? Wat denkt u? Ja, ik, ik heb net... Ook, ook, ook gezegd, eh, niet alles is zo keihard in een schikking eh, te vatten, maar er zijn, eh, vind ik wel, eh, voorbeelden van schikkingen eh, waarvan ik zeg ja, die, die, eh, dat zou eh, interessant zijn. Het zou interessant zijn omdat het de Kamer wellicht bevestigt dat eh, mijn kijk nogmaals als jurist... Naar die schik ik, dat ik daar geen, geen gevoel uh, aan overhoud. Dat had ik ook zo gedaan. Maar dan blijft het toch een beetje um, merkwaardig. Want je wil natuurlijk uh, dat uh, dingen openbaar, transparant zijn. U heeft ook zelf uh, gerefereerd aan het feit, hè, de uitspraak van ik geloof de rechtbank Zutphen. Heel mooi, duidelijk, transparant verhaal voor iedereen kennis van te nemen hoe het gegaan is. Um, is het dan toch niet merkwaardig dat het door de wijze van, van schikken eigenlijk wel alles aan de openbaarheid wordt ontrokken? En u zegt er net ook over, ja, er wordt ook wel eens geschikt dat ik denk van, ja, nou, ik weet niet of ik dat zo zou hebben gedaan. Dus is het, is het schikken misschien toch niet een methode um, om er onderuit te komen... Dat het misschien gewoon in de openbaarheid komt, zoals inderdaad hè, uh, sinds uitspraken op rechtspraak.nl worden gepubliceerd, kan iedereen in Nederland kennis van nemen wat er precies gebeurd is. En bij schik is dat gewoon niet het geval. Nou, ik, ik, ik kan alleen maar zeggen dat ik uh, vermoed dat men niet graag procedeert, omdat het daarmee ook direct publiciteit kan krijgen. En dan is het hooguit plezierig als opdrachtgever als je uiteindelijk ook je gelijk haalt. En dat weet je niet van tevoren, dus ik kan met die aarzeling... Uh, om die procedures in te stappen, nog wel een beetje voorstellen. En dan is schikken uh, natuurlijk de voor de hand liggende mogelijkheid om uh, er, er toch van je wederpartij af te komen. Want ook van de markt wordt vaak in situaties die. Uh, Krakzinnig zijn in mijn beleving eh, dat de claim binnenkomt, maar wordt ook geclaimd. Dus eh, op het moment dat de overheid als opdrachtgever eh, zegt: Nou, het is einde rit, eh, aansprakelijk eh, vergoeden, komen direct de verhalen binnen. Van het, eh, eh, dat heb je allemaal aan jezelf te wijten, de omgeving werkt niet, je hebt onvoldoende informatie verstrekt. Dus dan wordt het een spel van eh, direct tegenclaims. Daar kun je, daar kan ik van zeggen, die zijn volkomen onhaalbaar. Maar goed, daar moet je toch de discussie met elkaar over aangaan in, in beginsel openbare procedures. En ja, dan gaat het ook nog vaak over opdrachtnemers die op diverse andere plaatsen, soms binnen hetzelfde departement, maar in ieder geval binnen het Rijk, ook werk verrichten. En, en, en ja, er kunnen belangen zijn om dat niet te frustreren. En daar zoek je de oplossing in de schaduw. Alleen die schaduw kan er wel voor zorgen dat, eh, terwijl, hè, u zei het net ook van, nou, ik zie af en toe wel, wellicht wel dingen waarvan je dan zou degen, senk, uh, denken, hier is zoiets misgegaan, waarom procedeer je daar niet over? Dan kun je uiteindelijk wel de conclusie trekken dat door te schikken er af en toe gewoon wel overheidsgeld uh, over de balk wordt gegaan. Want uh, had men wellicht wel voor de juridische weg van de rechtbank gekozen, dan was het misschien een hele andere uitkomst geweest en had de overheid uh, niet hoeven schikken. Dat ...zou, in de gevallen die ik heb gezien, euh, euh, zou kunnen zijn. Ja. Ja. Ja. Zijn die situaties er überhaupt, hè? want we hebben het nu over over Zutphen en de, en de hogeschool... Welke situatie doet u op? De? Zijn er überhaupt situaties waarin de overheid euh, een rechtszaak gevoerd heeft tegen een leverancier... ...waar een uitspraak is die wij met z'n allen kunnen lezen? Of moeten we ons nu met z'n allen vastklampen aan die situatie waarin een hogeschool... Uh, een uitspraak in Zutve heeft leed te, ik, los te krijgen. Ik, ik ken ze niet uh, recent. Zijn... Ik weet dat, dat Binnenlandse Zaken heeft, uh, dacht ik, een keer tegen raad geprocedeerd. Maar dan hebben we het zelfs over de jaren negentig, geloof ik. Is geschikt uh, tijdens de procedure. En er is, uh, daar ben ik destijds, geloof ik, zelf nog bij betrokken geweest. Ooit een procedure geweest van de gemeente Apeldoorn tegen Centrik. Ook allemaal gepubliceerd. Niks geheim aan. En dat ging ook over de verantwoordelijkheid die de opdrachtnemer had moeten nemen en niet had okay. genomen. Dus, ik, dus, andere ken ik niet. Dus, dus er zijn geen, eigenlijk geen. ...geen andere gevallen. dus is misschien één geval... ...waarin de overheid nou, werkelijk geprocedeerd heeft. Nou, Hoe verhoudt zich dit, dit... ...tot het aantal adviezen dat u gegeven heeft... ...om te procederen? Nou, ik denk dat... ...de conclusie uh, kan zijn... ...dat... Uh, kijk, de, de, even... Als maar ik, even, hoeveel nee, adviezen... Nee, ja, hoeveel ja, adviezen als, ...heeft u in uw nou, lange ja, loopbaan gegeven... ...om te procederen? Uh, Honderden, nou, wat tientallen, Wat anders moet ik een beroep vijf, gaan doen... ...op mijn inmiddels... Uh, uh, uh, ouder worden de geheugen. Ik, ik denk, laten we over de afgelopen jaren pakken. Ik, ik, ik, kijk, ik adviseer in de fase... Nee, maar, even, dat, nee even. maar ik probeer met u mee te denken. Dat, nou ik, ja, maar ik probeer ja, even met u mee te denken. Ik stel u een heel concrete uh, vraag. Een aantal, een beperkt aantal, misschien uh, drie tot vijf, maar dan adviseer ik doorgaans niet direct om te gaan procederen. Wat ik adviseer is, pak ze aan. En dat begint ermee dat er een aansprakelijkstelling de deur uitgaat. En dat we vervolgens ook met elkaar rond de tafel gaan zitten. En pas als we daar niet uitkomen, want ik ben wel van het motto blaffen is ook bijten. Als ze daar niet op een redelijke manier uitkomen, dan kan het nog zijn dat je met elkaar afspraken maakt over schadevergoedingen. Maar dat zijn geen schikkingen en dan helemaal geen bedragen die ik aan die opdrachtnemers ga betalen, wat ik wel zie gebeuren. Wat... wat uh, als we daar niet uitkomen, dan zou je dus moeten gaan procederen. In de gevallen waarin ik die gesprekken voorstel en het aanpakken voorstel, zou wat mij betreft in het logisch verlengde liggen, dat als we niet krijgen wat we willen, dat we inderdaad gaan procederen. Dat zijn er de afgelopen drie jaar, misschien is dat drie keer gebeurd. Grote projecten. Ja, u heeft hier toch de indruk gegeven dat het u verbaasd heeft, hoe weinig er... Uh, ge, uh... Geprocedeerd wordt. De nee, daar de indruk bent je ongeveer mee begonnen. Nu ja. zegt u zelf. Ja. ja, ik heb dat ook maar drie keer geadviseerd. Dan nee. is het helemaal niet meer waar. Nou, dat, is, dat is niet zo weinig. Ik, wat van de projecten die ik zie. is dat een. Uh, uh, op jaar waar ze te grote projecten hebben het over. Uh, als ik iets verder ga. wat ik probeer in mijn geheugen wat op te diepen. dan zal het misschien een keer of vijf zijn geweest. Er zijn grote projecten geweest. waar het over substantiële bedragen ging. Vele miljoenen vaak. Uh, waarin mijn advies was. aanpakken. Uh, dat advies niet werd gevolgd. Als u even zegt heel dat precies, is. Sorry? Even heel precies. Ja. In welke fase? In de fase dat u zei. we gaan in stellen en ja. dus blaffen. Ja. En als we blaffen, moeten we eventueel ook bijten. Dus dat ja. ook dat blaffen niet is doorgegaan. Ja. Dat die eerste fase niet is ingetreden. Ja. En in een enkel geval is er wel geprocedeerd en werd vervolgens ook geschikt. Oké, okay, maar dus uw, ja. uw advies om eerst in te stellen yes. en te gaan praten is ja. niet gevolgd? Nee. Dat is, in, in, in een aantal gevallen is dat niet gevolgd. Als je dan in gebreken stelt en je gaat antwoorden krijgen, krijg je daar dus een discussie met elkaar over en dan brak het af. Dan, dan moet je ook doorhalen. Dan moet je, dan moet je de discussie keihard voeren. En daar heb ik uh, helaas uh, weinig voorbeelden van. Duidelijk, u heeft in ieder geval wel geadviseerd. Uh, ja. Van mij nog heel aansporing? Ja. Hoe, hoeveel adviezen heeft u gegeven om in gebreken te stellen? Om in gebreken te stellen? Ja. De afgelopen... Uh, ja, zou dat een keer of twee geweest zijn. Oh. Nou, ja, grote projecten, meneer Van Beden. Nou, veel geld. Nog een paar laatste vragen. Paul, ja. Ja. Het gaat over de uitspraak van de rechtbank in Zutphen, maar op een andere manier. Uh, wij horen hier allerlei mensen voorbij komen die vinden dat uh, ICT-projecten stapsgewijs gedaan moeten worden. Maar nu lezen wij in de uitspraak van de rechter dat dat in uh, Zutphen... Hogeschool, Hans Hogeschool, Hansel Hogeschool, Hansel Hogeschool ja. dat het daar ging om een stapsgewijs project. Hey, is dat van invloed geweest op wat daar is gebeurd? Nou, nou, ik, ik, ik denk het niet. Ik denk dat veel meer van invloed is geweest. De, een paar observaties, uh, niet alleen van de Hans Hogeschool zelf, maar ook van de rechter. Namelijk dat uh, de complexiteit van uh, de opdracht uh, is onderschat. Stevig is schat. Wat je in Zutphen zag en ook in veel andere projecten ziet is dat men opent met we hebben een standaardpakket en met wat maatwerk kan dat voldoen aan de vraag zoals u die heeft uitgezet. Dat is voor mij een heel bekend uh, fenomeen bij aanbestedingen en, en, en dat blijkt uh, lang niet altijd ook daadwerkelijk te werken. We hebben grote projecten daarop zien mislukken in die zin dat er veel meer, meer werk nodig was om het tot stand te brengen. Bovendien uh, is Zutphen een van de projecten, Daar is via de scrum methode gewerkt, dat is een van die agile uh, varianten, ja, daar heb ik geen uh, Nederlands equivalent voor, maar een nieuwe softwareontwikkelingsmethodiek waarvan Hans Hogeschool later zei dat hadden we beter niet kunnen doen, dat zal ze zeker geadviseerd zijn door de opdrachtnemer en tenslotte een ander fenomeen wat je in die uitspraak ziet is dat er eh, aanvankelijk veel te weinig personeel wordt ingezet, hoewel men de deadlines kende en vervolgens ook nog een keer bij herhaling van personeel wordt eh, gewijzigd. Dat is ook onze ervaring. We denken de goede jongens te krijgen en als de uitvoering begint verschijnen plotseling wat klonen die nog nauwelijks ingewerkt zijn. Eh, over even zoveel thema's die we met die arbit hebben geprobeerd aan te pakken, daarom vind ik het ook, want daar wil ik... Toch nog graag één opmerking over maken. Die, die, die algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten zijn ondanks geëvalueerd vorig jaar, eh, door Kees Stuurman, hoogleraar IT-recht Tilburg en partner bij Van Doornen, hebben daar eh, tot ons eh, blijdschap de kwalificatie van een evenwichtige, goede juridische set van voorwaarden eh, gekregen en ook eh, de duiding van een geschikte toolset voor IT-contracten. Uh, ze worden in steeds meer to in toenemende mate gebruikt, ik denk dat dat heel goed is. Ze moeten altijd in, samen met een modelovereenkomst worden gebruikt, dat gebeurt nog veel te weinig. signaleert ook stuurman. Uh, het is allemaal nu nog vrijblijvend. Ik denk dat een mineure stap als bijdrage ook zou kunnen zijn, dat die sets gewoon imperatief worden opgelegd, dat die gaan worden toegepast en dat men niet zelf gaat modelleren, al was het maar omdat de kennis en ervaring daarbij veel opdrachtgevers uh, voor ontbreekt. Nou, dank u zeer. Ik had nog één vraag liggen. In ons casusonderzoek is opvallend, uh, het punt wat we in het begin even besproken hebben over het opdrachtgeverschap, dat de invloed van dat opdrachtgeverschap, dan hebben we het over de aanbestedingen en het contractmanagement, eigenlijk nauwelijks aan bod komt in evaluaties die op een, heel pro op een geheel project tegen, uh, terugkijken. Dus de, er wordt eigenlijk heel weinig aandacht besteed als je nou eens terugkijkt, wat is en hoe is dat gelopen? aan dat element. Ja. Wat moeten wij daarmee in de richting van onze aanbevelingen naar uw mening? Ik denk dat een, een, een uitstekende best practice zou kunnen zijn dat we daar meer aandacht aan besteden. We doen het op justitie overigens vaak wel, in ieder geval vanuit de juridische hoek terugkijken, kijken hoe dingen gelopen zijn. Uh, en ik denk dat het heel waarde, een hele waardevolle bijdrage kan zijn als we met elkaar uh, proberen te ontsluieren waar de grootste problemen bij IT-contracteren zitten. Dank u zeer. U heeft ook een hele waardevolle bijdrage geleverd. Ik dank u daarvoor namens de commissie. Ik schorst de vergadering tot half twee. Vader, is schorst.